Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Micromedia en LeaseVisie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Van Passie naar Droombaan. We hebben weer een doel en dat is natuurlijk van iemands passie zijn droombaan maken. En vandaag gaan we voor Safir. Safir die heeft een enorme passie en welke dat is, daar gaan we nu achter komen. Want ik heb met hem afgesproken in het zonne Amsterdam. En vandaag wordt een spannende aflevering. Want we nemen een kijkje in de wereld van de cybersecurity: een term die nog niet zo lang geleden nog niet eens bestond. Xavier, wie ben je eigenlijk? Ik ben Xavier Aurielis, Uri ik ben 25 jaar en ik kom uit Zoetermeer. Ik heb net mijn studie in informatica afgerond en ik ben eigenlijk op zoek naar een uh, baan. En wat voor soort baan zoek je? Ja, ik zoek een baan in een dynamische werkomgeving. Ik wil graag iedere dag wat anders en uh, daarvoor lijkt cybersecurity maar eigenlijk een. Uh, Hele leuke sector. Dat is echt een sector waar je ook passie voor hebt. Zeker. Ik hou me graag zaak, uh, bezig met ont ontwikkelingen. En ik wil mezelf ook graag verder ont ontwikkelen. En daar lijkt me dit per perfecte branche voor. Mm -hmm. En wat kan ik voor jou betekenen? Wat zou je nou heel graag willen? Nou, ik ben me momenteel nog een beetje aan het oriënteren. Dus ja, ik zou graag uh, nieuwe mensen willen leren kennen. Nou, daar kan ik je natuurlijk mee helpen. Ik heb mijn research gedaan. En ik heb gelijk een afspraak voor je met Dennis. Oh. Hij is van seeker En wat hij doet, gaat hij je nu zelf vertellen. Top. Zullen we gaan? Goed. Oké dan. Cybersecurity staat voor internetbeveiliging. En dat heeft betrekking op alle maatregelen die worden genomen om programma's, computers en netwerken te beschermen tegen digitale criminaliteit. Gespecialiseerde bedrijven helpen overheden, bedrijven en consumenten om zich daarbij digitaal te beschermen. Xavier, wat leuk om te zien dat je zo gepassioneerd bent over cybersecurity. Ja. Dit is onze boot waar we wel eens relaties in meenemen. Maar vind je het leuk als ik jou nou eens meeneem naar twee van mijn relaties? Top, dat lijkt me echt geweldig. Nou, dan kun je eens een kijkje nemen in hoe het in de praktijk gaat. Top, leuk. Nou, oh, hoe vet is dat? Ja. Goed geregeld, dankjewel hè. Heel graag gedaan. Super. Ja. Cybersecurity is voor veel bedrijven kopzorg nummer 1. Organisaties moeten proactief bestand zijn tegen cybercriminelen die continu de grenzen verleggen. En dat betekent een grote arbeidsmarkt voor specialisten. Jullie zijn gespecialiseerd in een arbeidsmarkt voor cybersecurity. Maar wat is cybersecurity precies? Cybersecurity heeft ermee te maken dat je uh, veiligheid wil creëren... voor alles wat te maken heeft met computeromgevingen, mm -hmm. van groot tot klein. Dus je wil ervoor zorgen dat je niet uh, geïnfecteerd wordt... waardoor mensen van alles met jouw computer kunnen... en dat uit zich in, hele, in vele verschijningsvormen. Ja, toen je acht jaar geleden begon, bijna acht jaar geleden... had je ooit durven dromen dat je zo'n grote speler zou worden? Uh, ik heb daar natuurlijk wel van gedroomd, mm -hmm. uh, maar uh, ik denk dat recruitment en arbeidsbemiddeling uh, in een heel ander jasje zou moeten, dat, dat had ik me acht jaar geleden al uh, bedacht, dan het uh, forceren van cv-schuiven. Mm -hmm. uh, en wij werken vanuit de inhoud, dus we weten waar ze het over hebben en daarmee kunnen we veel meer van toegevoegde waarde zijn dan uh, iemand die eigenlijk niet weet wat zo'n jongen nou doet of waar zo'n bedrijf uh, mee bezig is. Hoe bewegen jullie op de arbeidsmarkt? Door heel goed te kijken naar wat er gebeurt bij bedrijven en uh, bij uh, professionals in de cybersecurity. Uh, wij hebben heel veel kennis in huis om de bedrijven en de professionals goed te kunnen begrijpen. En ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde te kunnen bieden uh, als zij een plek zoeken in die arbeidsmarkt. Want we hebben de relaties liggen met de uh, bedrijven, van enterprise tot wat kleinere boutiques. Uh, en we weten ook wat die mensen echt kunnen. Dus we kunnen naast de expertise ook kijken of het persoonlijk past. En daar ligt onze toegevoegde waarde, omdat we ons continu oriënteren op de inhoud. Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel.